De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht hoe het Nederlandse kabinet de coronacrisis heeft aangepakt. Het eerste deelonderzoek keek naar de periode tot september 2020. Dit tweede onderzoek gaat over het vaccinatieprogramma en drie maatregelen, de mondkapjesplicht, ...sluiting van scholen en de avondklok in de periode tussen september 2020 en juli 2021. Na de zomer van 2020 met relatief weinig besmettingen... ...krijgt Nederland te maken met een nieuwe besmettingsgolf. Opnieuw moeten overheids- en zorgpartijen hard aan het werk om de coronacrisis te bestrijden. Door de langdurige crisis worden steeds meer ongewenste neveneffecten van de maatregelen zichtbaar en voelbaar. ...zoals toenemende eenzaamheid en mentale problemen. Het is belangrijk terug te kijken. Hoe verliep de crisis aanpak en wat kunnen we daarvan leren? Als de coronapandemie uitbreekt, bestaan er nog geen vaccins tegen het virus. Door Europese samenwerking lukt het in de loop van 2020 om snel en zorgvuldig vaccins te ontwikkelen... ...en om deze zonder onderlinge concurrentie te verdelen over de EU-landen... Bij de voorbereiding van het vaccinatieprogramma gaat de overheid ervan uit dat het vaccin via huisartsen verspreid wordt. Andere scenario's worden niet voorbereid. Als blijkt dat een ander vaccin, dat niet geschikt is voor vaccineren in huisartsenpraktijken, als eerste beschikbaar zal zijn, moeten in december 2020 snel grote vaccinatielocaties worden ingericht. Daardoor begint Nederland later met vaccineren dan andere EU-landen. Deze achterstand wordt in de weken daarna ingehaald. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet eerst de meest kwetsbare mensen te vaccineren. Dit zijn ouderen en mensen met een medisch risico. Het kabinet wijkt deels af van dit advies. Eerst worden zorgmedewerkers in de langdurige zorg gevaccineerd, daarna mensen die de overheid als medisch kwetsbaar aanmerkt. Veel groepen lobbyen voor voorrang. Slechts enkelen krijgen die ook, zoals medewerkers in de acute zorg en huisartsen. Maar als ook ME'ers en Olympische sporters voorrang krijgen, leidt dat tot onbegrip bij groepen die zich hierdoor achtergesteld voelen. Ondanks een moeizame start komt de vaccinatiecampagne snel op stoom. In juni 2021 is een groot deel van de bevolking gevaccineerd en spreekt het kabinet van licht aan het eind van de tunnel. Door vaccineren sterven minder mensen en worden er minder mensen ernstig ziek. Maar met vaccineren is de coronacrisis niet in één keer opgelost. We stappen terug in de tijd. Na de zomer van 2020 lopen de coronabesmettingen weer op. Ziekenhuisopnames nemen weer toe en het kabinet denkt na over nieuwe maatregelen. Eén daarvan is het dragen van een mondkapje. Het Outbreak Management Team geeft lange tijd aan dat er onvoldoende bewijs is dat een mondkapje helpt tegen het verspreiden van het virus. Ook is het OMT bezorgd over schaarste van de mondkapjes en dat mensen met mondkapjes zich minder goed aan andere maatregelen zullen houden. Het kabinet volgt het negatieve advies van het OMT en voert daarom de mondkapjesplicht niet in, terwijl dit in de landen om ons heen wel gebeurt. Onder maatschappelijke en politieke druk komt het kabinet in september 2020 toch met een mondkapjesadvies. Later komt het zelfs tot een verplichting. De veranderende keuzes zijn voor veel mensen niet te begrijpen, omdat ze hierin niet goed worden meegenomen. De tweede maatregel die is onderzocht is de sluiting van basis- en middelbare scholen eind 2020. Bij het nemen van deze maatregel had het kabinet geen zicht op de effecten die dit zou hebben. Het kabinet had de effecten tijdens de eerste scholensluiting niet bijgehouden of gemeten. Bovendien blijkt het sluiten van het basisonderwijs vooral bedoeld om ouders thuis te houden. Dit leidt tot verwarring en frustratie bij ouders en op scholen. De derde maatregel die de onderzoeksraad heeft onderzocht is de avondklok. Deze wordt in januari 2021 ingesteld. Ook bij de avondklok is er bij het OMT veel onzekerheid over het effect. Deze onzekerheid verdwijnt bij het kabinet echter al snel uit beeld waarop het besluit deze maatregel in te voeren. De minister-president geeft bij invoering aan dat deze maatregel drie weken later als eerste weer zal worden opgeheven. Uiteindelijk blijft de avondklok drie maanden lang gelden, terwijl andere maatregelen al eerder worden versoepeld of afgeschaft. Welke lessen kunnen wij leren uit de crisisaanpak van deze periode? Uit het vaccinatieprogramma leren we dat Europese samenwerking onmisbaar is in een crisis als deze. Over de maatregelen constateert de Raad dat de effecten van tevoren erg onzeker waren. Het kabinet hield de effecten ook niet bij en evalueerde de maatregelen achteraf ook niet. Hierdoor blijft het resultaat van deze ingrijpende maatregelen onzeker. De onderzoeksraad geeft in het rapport een aantal aanbevelingen om de crisisaanpak te verbeteren. De belangrijkste aanbeveling aan het kabinet is alsnog de effecten van de maatregelen in beeld te brengen. Het is belangrijk dat deze kennis beschikbaar is voor een volgende besmettingsgolf of volgende pandemie. Ook beveelt de Raad aan de samenleving tijdens een crisis meer inzicht te geven in de onzekerheden, de afwegingen en keuzes die achter maatregelen en besluiten liggen. Dit voorkomt onrealistische verwachtingen en kan bijdragen aan meer begrip voor en vertrouwen in de aanpak van de crisis. Daarnaast doet de onderzoeksraad nog andere aanbevelingen, bijvoorbeeld over het gebruiken van verschillende scenario's bij vaccinatiecampagnes en over het aanscherpen van rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in de crisisaanpak. De onderzoeksraad heeft nu twee deelonderzoeken naar de crisisaanpak van de coronapandemie gepubliceerd. Een derde deelonderzoek loopt nog. In dit derde deelonderzoek wordt onder andere teruggekeken op de doelen en strategie van het kabinet. Het derde rapport komt in 2023 uit.